Van harte welkom bij weer een nieuwe video op 7d tv en als je luistert naar de podcast ook van harte welkom uh, ben je nou ouder en zit je te kijken dan ben je misschien gewend om tegen je kids te zeggen dat ze niet zo vaak moeten gamen uh, maar uh, ben je nou jong en je zit te kijken dan denk je misschien van nou de game is niet alleen leuk maar je kan er misschien ook wel je business van maken en dat uh, heeft mijn gast gedaan uh, eldridge o'neal en die is bij mij eldridge van harte welkom bedankt ja want jij hebt gewoon je werk gemaakt van gamen toch ja klopt ik kan uh, ben blij Heel blij. Ja. <laughs> Zeker. Um, ja. Heb je altijd al gegamed? Altijd. Altijd. Sinds jongs af aan. Ik heb oudere broers. Ja. En die hadden dan altijd al een Nintendo, Super Nintendo. Dus sinds jongs af aan ben ik eigenlijk ingerold. Ja. Um, eigenlijk sinds ik met kan heugen ben ik aan het gamen. En nu, en, en nu ben je professioneel, of ben je nou sporter of gamer? Profes ik ben professioneel gamer. Professioneel gamer? Ja, ik zeg het altijd e-sporter. E-sporter. Ja. Uh, en maar, je bent gecontracteerd bij Manchester United? Klopt. Maar je vertelde net ook wat leuks. Want we nemen dit op uh, ergens zo in de begin van de zomer. Uh, en je hebt volgende week heb je een leuk toernooi, toch? Uh, ja, ik, ben ook, ik vertegenwoordig ook Nederlands Elftal. Het KNVB. Uh, dat heet E. Oranje. Ja. kan je ook volgen op Instagram. En, uh, ja. Dat is ook wel mooi eigenlijk. Om, om na jaren van gamen. Om je eigen land te vertegenwoordigen op, uh, op het EK. Dit ja. is het tweede, tweede keer op rij. Want vorig jaar ging het EK niet door. Maar op gamewereld wel. En nu dit jaar... Uh, mag ik ze weer vertegenwoordigen en spelen we weer het EK. Dus je bent, je dus je bent gecontracteerd bij Manchester United. Yeah. Daar ben je zelfs aanvoerder, toch, of niet? Ja, ik ben de captain van ons team. Right. <laughs> en heel elftal. En vertegenwoordigd Nederlands elftal, ja, dat klopt. Leg die wereld eens uit, want jij doet, uh, um, uh, jij doet een bepaald. Want je hebt, hebt FIFA, maar hebt, dat doe jij niet, hè? Nee, ik speel PES. Jij ja, speelt PES. Klopt. Wat is het verschil? Um, Twee verschillende gameontwikkelaars. FIFA wordt gemaakt door EA, Electronic yeah. Arts. En PES wordt gemaakt door Konami. Um, EA is, de, is een veel groter bedrijf dan Konami, je heeft veel meer geld. Um, ja, koopt ook alle licenties op, dus eigenlijk hebben ze een soort van monopolie ter opzichte van PES. Ja. Uh, Konami koopt uit Japan, uh, heeft veel minder geld te besteden, heeft ook veel minder licenties en daardoor is ook FIFA veel meer mainstream. Um, ja, veel meer mensen spelen dat, de jongeren spelen dat ook, kennen dat ook meer. Uh, en is ja. daar dan ook een grotere wereld van professional spelers? Ja, ik denk wel. Heel veel mensen vroegen me ook heel lang van ja, waarom ga je geen FIFA spelen? Zei ik ja, kijk, bij FIFA ben ik, word ik één van de velen. En bij PES ben ik nu de top van de wereld. Waarom zou ik het opgeven om één van de velen te worden? En hoe ben jij zo ver gekomen dat, want jij, it's the living, right? Je bedoel, jij leeft ervan? ja en Leef je er goed van of gemiddeld? Of? Nee, ik leef er wel echt goed van. Ja? Ja. Maar hoe kom je bij Manchester United binnen? Um, jarenlang goed presteren op het hoogste niveau. En ook gewoon persoonlijkheid. Karakter, um, maar hebben je ze gebeld of wat? Of hebben ze jou benaderd? Of hoe werkt het dan? Um, nee. Um, Konami wist ik van. Ik wist via Insight Informatie dat Manchester United wellicht een partnership zou aangaan met Konami. Aha. En ik dacht toen van. Um, ik wil weten wie uh, ik moet benaderen daarvoor. Ja. En ik heb toen uh, uh, iemand die ik kende gevraagd. Heb jij misschien toevallig contacten bij Manchester United? En die zei ja. Die heb ik toen gemaild is via je broer gegaan? Nee, dat is niet via mijn broer. Want jouw broer heeft daar gevoetbald, toch? Die heeft daar wel gevoetbald, ja. Maar hij kende de persoon die verantwoordelijk is voor e-sport, die kent hij niet. Want voor hem was het nu al acht jaar geleden, negen jaar geleden dat hij bij Mestje nog zat. Dus ik heb toen een e-mail gestuurd, ik kreeg geen reactie. Maar uiteindelijk was er ook binnen Konami zijn er natuurlijk belangrijke mensen die de partnerships regelen. En ik had ook goed contact met hun en ik sta ook eigenlijk goed op jouw papier bij Konami zelf... En met je snijdt was op zoek naar iemand die representatief is, goed in de media, goed met of weg is met, met mensen, ja, een goed voorbeeld kan zijn, maar ook goed kan gamen. En ik werd toen naar voren geschoven als een van de kandidaten. Uiteindelijk hebben ze mij benaderd en heb ik uh, een gesprek met ze gehad. Ze hebben me uitgenodigd om naar Old Trafford te komen. In het stadion zelf hebben we gesproken. En dat was wel een heel goed gesprek, want na dat gesprek waren ze eigenlijk alvast verteld. Ze zeiden van oké, okay, ja, we willen jou als captain en met jou willen we dan een team gaan kiezen. Ja. Waarmee we dan het uh, seizoen aanbond. Hoe groot is dat team? Hoeveel, hoeveel players? Uh, we hebben vier spelers, ja. uh, waarvan er maar drie spelen. En per, ja, ja tijdens, kom, tijdens een wedstrijd, ja, tijdens een game. Of noem je dat een game of een wedstrijd? Ja, eigenlijk gewoon een game een ja, ja. En heb je de echte spelers ontmoet, of niet bij Manchester United? Ja. Want die gamen natuurlijk ook allemaal. Ja, maar ik heb ze wel ontmoet. Een paar heb ik gesproken, een paar die kende ik nog, want die hebben met mijn broertje gespeeld. Want even uh, voor, de, voor jouw broer, die heet anders. He, hoe heet jouw broer? Hij heet van Velsen. Oké, okay, dus voor de voetballiefhebbers, want hij speelt nu bij Telstar. He? Telstar, dat klopt. Hij is ouder, hè? Hij is jonger. Hij is dus een jongere broer? Ja. Wat vindt hij van dat jij, wat jij doet? Um, hij, hij, hij kijkt er tegenop. Hij kijkt echt naar me op, zegt hij. Um, vooral ook hoe ik, hoe ik ermee bezig ben. Hoe ik, alles opgeeft, zeg maar, om... Ja, want wat betekent dit om professioneel gamer te zijn? Schets dat is Hoeveel tijd ben jij ermee kwijt? Want mensen lachen al vrij snel, leuk gamen, weet je wel. Maar voor jou is het gewoon Werk. business en, ja, en, en een wel... carrière. Um, ik ben er best wel veel tijd aan kwijt. Vooral in het begin, want elk jaar komt er een nieuw game. Dus elke, elk jaar moet je een nieuwe game onder controle krijgen. En onder de knie krijgen. En kijken wat werkt, wat werkt niet. Dus uh, zodra de game uitkomt, ben ik wel, maak ik wel heel veel uren om de game om de nieuwe features om ja, de klap. nieuwe software weer te want de software heeft ook zijn dynamiek natuurlijk. want je zegt wel van je speelt tegen elkaar maar ja. die software is die software zeg maar een soort van neutraal of of doet, doet die Ja nou de gameplay is elke jaar weer anders. Hm. Het wordt elk jaar weer anders dus elk jaar zijn er weer dingen die je gewend bent van de vorige game die je moet ja, afleren. Ja. Kijk bijvoorbeeld nu heb, heb je deze game en je bent gewend om bijvoorbeeld een bepaalde skill move te doen maar het kan zijn dat in de volgende game die skill move helemaal niet meer werkt. Maar omdat het zo in je systeem zit ben je ja. gewend om die skillmove te blijven gebruiken. Wat lastig joh. Dus dan moet je dat eerst afleren. Tegelijkertijd moet je de nieuwe dingen aanleren. En dus daar gaat tijd in zitten. Dus meestal na twee drie maanden dan denk ik dat iedereen wel ready is en op het niveau is dat alles is afgeleerd, nieuw is aangeleerd. En dan is het eigenlijk het nieuwe gewoon ja steeds iets beter worden, steeds meer nieuwe dingen aanleren. Tegelijkertijd je niveau behouden en dan is het gewoon twee drie uurtjes per dag gamen en ready maken. En zodra het seizoen begint, meestal begint het rond december, ja. dan moet je met je team echt drie, vier uurtjes per dag trainen. Maak je afspraken van oké, okay, we gaan met de drieën tegen andere drie spelen en dan kijken welke formatie werkt goed, welke spelers kan je het beste gebruiken voor het nieuwe seizoen. En dan zorg dat je ready bent. En de, de, de, omdat je gecontracteerd bent bij Manchester, moet je dan ook je games, moet je dan gamen vanuit Engeland of werkt dat allemaal remote, dat iedereen op zijn eigen plekje zit of hoe werkt dat dan? Um, we werken vanuit, gewoon vanuit ons eigen huis. Yeah. Um, mijn teamgenoten zijn Frans en, en Pools, maar die Pools woont in Schotland. Dus um, ja, we spelen vanuit ons eigen huis. We hebben wel een trainingskamp gehad in Manchester, dus dat we elkaar wel zien tien dagen. En normaal gesproken is de competitie in Spanje. Vliegen we elk, om het weekend naar Barcelona. En dan spelen we daar op locatie de, de wedstrijden. Maar nu met de pandemie is het van, oké, okay, we spelen vanuit huis, alles vanuit huis, we vanuit huis. We hebben elkaar eigenlijk fysiek niet gezien mm. in een jaar tijd eigenlijk. In die beginperiode, ik, ik zag een podcast ergens van je, dat dat best een lastige periode was. Het, het heeft jouw eerste huwelijk soort van gekost, hè? Klopt. Om, want, hoe kwam dat? Um, het heeft mijn huwelijk gekost omdat ik heel erg focus was op het gamen. Uh, kijk, ik, ik heb gewoon mijn HBO-diploma gehad. Uh. Um, maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ik wil dit helemaal helemaal niet. Ik, ik vind het niet leuk om 9 tot 5 te werken. En met game had ik best wel, was ik best ik wel goed in. En op 2017 kwam er een, een jaar dat e-sports ineens uh, een, ja, een raketlancering kreeg. Want het geld ging, werd booming. Ineens was geld meer dan 5 ton en dat soort dingen. Dat soort bedragen. Dus ik had zoiets van, wow. Ik moet hier tijd gaan investeren, mm. iets is wat ik wil. Mm. En ik had toen een partner die er niet heel erg in geloofde. Mm. Ja, dan het leidde wel een goed jaar, ja. want ik had uh, 20.000 euro gewonnen in totaal. Dat, dat jaar. Ik ja. um, had een haar gescheeld of ik had 50.000 euro gewonnen. Ik verloor de uh, derde, vierde plaats in onder de 19e minuut van de verlenging. kreeg ja. ik uh, de, ja, de goal tegen waardoor ik vierde eindigde. En ja, dat is wel een, een, een bittere pil. Maar ik werd wel als vierde speler van, van het WK, werd ik wel gezegd van ja, luister, behalve dat je zo goed bent, ook je persoonlijkheid en je karakter in opzicht van de andere jongens ja, springen er ver bovenuit. Mm. En het is een kans dat clubs binnenkort spelers gaan contracteren. Dus toen ik dat hoorde, was mijn focus helemaal daarop gericht. Mm -hmm. en, maar dan was je toen de tijd, vrouwen het niet meer eens... Ja, het, het liet een beetje op zich wachten. Het duurde wat langer. Mm. En eigenlijk in 2019 ben ik professional gamer geworden. Dus twee jaar later. En het geduld had zij niet. Zijn mm. uh, er kinderen? Heb jij kinderen? Ja, ik heb uh, drie kinderen. Hoe oud zijn die? Vier. Uh, één die is bijna twee. En pas geboren. En er komt nog een baby aan. Hoe ga je straks met de opvoeding? Eh, want een normale ouder die moet alleen maar lopen te zeiken van je moet kappen met gamen. Dat kun jij natuurlijk nooit zeggen. Want nee. papa zit <laughs> zelf de hele dag te gamen. Nee, klopt. Um, ik ben ook helemaal niet zo moeilijk. Ik ben eigenlijk, ik ben eigenlijk een moderne ouder waarvan ik denk van als mijn kind gamet, ik vind dat niet zo erg. Heel veel. Ik, ik hoor wel eens vaker van ja mijn kind zit elke te gamen. Ik zeg gamen heeft voor mij eigenlijk niks slechts gedaan. Gamen maakt een kind eigenlijk beter. Hmm. Ik, ken, ik, ken, ik heb een voorbeeld waaruit ik een, een, een, een, een klein jongen heb gezien, die, die, die mag niet zoveel gamen van zijn moeder. Maar eigenlijk nu met, met, met mij mag hij veel meer gamen. En je ziet nu dat, omdat hij nu veel meer gamen, dat alles uh, om hem heen, zeg maar, hij wordt scherper. Je merkt ook dat hij dingen sneller oppakt. Omdat met gamen um, moet je eigenlijk leren om te kunnen multitasken, je moet op heel veel kunnen letten tegelijk. Uh, het, het verwerken van, van, van processen gaat sneller in je hersens. Ja. Je moet ook gewoon uh, berekenen, strategisch denken. Ja dus um, snel kunnen beslissen klopt dus maar tegelijkertijd kan me wel voorstellen dat er wel kritiek is van het heet dan e-sports maar er is één ding wat dan misschien weet je wel jij ervan vindt je zit wel heel erg op je krent weet je wel dus ik heb ook een paar van die gamers online gezien nou die bedoel, jij ziet er nog redelijk uh, gewoon sharp uit maar uh, ik heb er ook een paar gezien dan denk van nou uh, dat hangt tegen obesitas aan weet je wel dat is natuurlijk toch wat vind jij daarvan want je zit heel erg op je krent klopt um, dat heb ik ook vaak te horen gekregen, ja. dat je, ik, ik game alleen maar en maar het is wel zo. Kijk, sommigen die gamen veel. Maar in principe, als je het combineert met het gamen. Een beetje sporten. Goed eten. Um, is dat van belang om top-e-sporter te zijn? Om ook gewoon fysiek. Uh, gewoon conditioneel goed te zijn? Uh, conditioneel per se niet. Want um, ja, er, zijn, er zijn jongens die je zou denken: van ja, ze zeggen het ligt dicht tegen obesitas aan. Maar ze kunnen gewoon heel goed gamen. Yeah. Maar wat wel belangrijk is, is gewoon uh, als je rolmodel wil zijn, want sommigen kunnen gewoon goed gamen, maar daarnaast komen er ook nog bijvoorbeeld media komt erbij kijken en, en, ja. en sponsors. Ja. Um, die hebben wel graag iemand die er sportief en fit uitziet. Ja. Dus voor de wat jongens die wat meer tegen business aan zitten, wordt het wat lastig om nog dingen erbuiten te regelen. Ja. Maar voor de jongens die er wel wat sportief en fitter uitzien, dan krijg je wel makkelijker sponsordeals, makkelijker deals bij waar je, waar je zeg maar als, als model terecht kan. Of, ja. of. Wat zijn je ambities? Want uh, je verdient natuurlijk een prima salaris nu als uh, jonge gast, maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden nog hè, op influencer gebied, op social. Het is allemaal nog redelijk bescheiden. Hè. Je YouTube kanaaltjes uh, is Klopt. nog redelijk klein, is beginnend. Wat zijn je ambities? Um, ik wil eigenlijk richting influencer lifestyle, ik wil um, motivational coach worden eigenlijk. Dus, dus jongeren die professional gamer willen worden, die eigenlijk aanlopen tegen het mentale aspect wil ik eigenlijk gaan begeleiden en helpen. dus uh, jongeren bewust maken van e-sports um, kijken naar en ook eigenlijk ouders die zeggen van ja mijn kind moet niet gamen mijn moeder was er een van die zei stop met gamen je game te veel pas als je geld ermee verdient en dan, dan mag je mag je gamen en wat en, zegt ze nu ja nu zag ze nog steeds dat ik te veel game. maar nu <laughs> zag ik het is mijn werk ah. dus het is dus nu nog steeds vindt dat ik te veel game, maar ik zeg nee maar nu is het mijn werk ah. En ik heb ook een tijdje weer bij mijn moeder gewoond, niet zo lang geleden. En toen moest ik ook gewoon veel gamen. Het was nog steeds mijn werk. Ja. En toen vond ze: ja, maar je gamet zoveel als iedere keer als ik kom dan ben je aan het gamen. Zeg ik ma, dat is, dat dan werk. maar. Ik, ja, maar zeg ik, maar als ik van 8 tot 5 op werk ben, gaat toch ook niet je werk de hele dag. Nee. Dus nee. Ja, het, dat is het is blijft nog lastig, hè? Klopt, omdat heel veel mensen die kijken er nog steeds naar als. Je bent aan het gamen. Want wat doe jij als jij niet gamet en je wil relaxen? Series kijken. Films, series. Weer een beeldscherm. <lacht> <lacht> Loop je nooit in het bos of zo? Nee, nee, eigenlijk <laughs> Of een strand. Nee, ook Weet je niet. hoe dat eruit ziet? Met dat zand en water en alles. <laughs> ik ben onlangs nog naar het strand geweest. Toch wel? Ja, onlangs ja. wel. Hey, en even een paar dingen nog even tot slot. Ik wil ja. weten. Eén, je zegt dat mentaal. Noem je een paar keer, hè, mentaal. klopt. Uh, waarom, uh, wat, zijn, wat is daar zo, nou wat er belangrijk is, snap ik wel. Maar waarom ben jij daar zo goed in? En wat zou je aan een jonge gasten willen overdragen? Waarom ben jij mentaal zo sterk? Waar uitzicht dat dan in? Wat is dat? Momentaal uh, mentaal sterk? Dat komt eigenlijk meer vanuit uh, vroeger. Kijk, wij waren heel competitief. Ik ben de vierde dan van vijf kinderen. En wel eens was altijd een strijd. Wie is de beste? Allemaal jongens of niet? Uh, ja, vier jongens en één meisje. Uh. Dus ja, daar komt dan natuurlijk automatisch een strijd. van Wie is de beste? Ik wil de beste zijn. En bij mij merkte ik het heel snel toen ik vroeger toernooien ging spelen. Gewoon voor geld. Merkte ik dat ik onder de spanning bezweek. Ik kon wel goed spelen, maar op toernooi ging ik eruit. Zonder een punt te halen. Uh. Dus ik moest leren van, oké, okay, hoe ga ik met de druk om? Ik ben mezelf toen aangeleerd om steeds meer mijn spanning onder controle te krijgen. Dus thuis ging ik uh, manieren zoeken om met spanning onder, uh, uh, yeah, uh, om te gaan. Dus ik ging vijf minuten wedstrijden spelen, dus kortere wedstrijden in toernooifase, waarbij ik dan heel snel. En toen kreeg ik ook al diezelfde spanning. Dus ik ging de spanning nabootsen van toernooien thuis, ja. om er steeds beter mee om te gaan. Dus uh -huh. ik bleef de hele tijd in die spanning spelen, spelen, spelen, spelen, tot ik op een gegeven moment die spanning gewend was. Uh -huh. Dus toen kwam ik op het toernooi, mijn eerste Nederlandse kampioenschap en ik ben meteen kampioen, omdat ik de spanning onder controle kon houden. Uh -huh. En dat is dus belangrijk. Dat ik uh, het mentale, als je dat niet onder controle kan houden. Dan ga je het niet redden. Nee, helemaal niet. Maar net hoe goed je bent. Nee. En, en wat zijn er meer dingen die jonge gamers die nu zitten te kijken, denken van oké, okay, dat, dat moet ik dus leren, mentaal. En hoe leer je echt gewoon skills? Hoeveel, laat ik zeggen, hoeveel is daarvan talent en hoeveel is daarvan gewoon oefenen? Um, talent is, is, is, is ja. talent is wel belangrijk. Je moet wel goed kunnen zijn in games. Ik kan. Elke game die ik speel kan ik zo onder controle krijgen. Uh, voor de een heeft zit er meer tijd in dan de ander. Maar ik denk ook wel dat inderdaad talent een belangrijk onderdeel is. Maar dan is het ook gewoon hard werken. Hoe, hoe snel pak je iets op? Mm -hmm. Hoe graag wil je iets leren van de ander? Mm -hmm. Kijk, als ik iets zag dat iemand kon en ik kon het niet, ging ik uitzoeken tot ik het ook kon. Mm -hmm. Ik was iemand, ik, ik hield niet van vragen aan de ander hoe hij het deed, maar ging wel kijken hoe hij het deed en ging ik het zelf proberen. En mm -hmm. uitzoeken, uitzoeken, uitzoeken tot ik het vond hoe het moest. Wat is de rol van school uh, is geweest voor jou? Um, ik heb school wel wat gespijbeld om te gamen. Hmm. <laughs> Vooral zoals ik zei in de eerste week dat de game uitkomt, uh, dan had ik me, meldde ik me vaak ziek. Had je geen tijd voor school? Nee. Blijf was... jij altijd pest doen? Of kan, want ik kan ook, weet ik veel. Er zijn natuurlijk van alle andere soorten games Klopt. en weet ik veel. Maar dan dan moet je, als, je, als je rijk wil worden, dan moet je richting games gaan als, als, als Dota, Strategie Games, Dota, League of Legends. Ja. Uh, en dan heb je ook nog Fortnite, kan je ook nog wel rijk van worden. Eh, dat zijn games, maar daar ben je wel echt een van de miljoenen mensen. Ja. En die kans dat je dan ja, rijk wordt, is wel minimaal. Dus als ik jou over vijf jaar spreek, ben je dan nog steeds uh, professional die met PES zijn brood verdient? Of ben je dan andere dingen aan doen? Als het doen? Als het, zolang ik het aan kan, wil ik professional gamer zijn. Ja. Zolang mijn hersenen kunnen bouwen, ik zolang mijn harde coördinatie mee kan. Zo, zolang ik strategisch en, en slim mee kan op het niveau, wil ik dat blijven doen. Maar uiteindelijk zou ik... Um, coach willen zijn, uh, jongeren willen helpen, jongeren willen begeleiden richting e-sporter e willen zijn en dat vind ik wel fijn en, en daarnaast ja ik wil gewoon verschillende dingen opzetten tegelijk en mm. die hebben te maken met e-sports. Ik wil niet meer buiten e-sports te werk gaan, dus alles wat ik nog ga doen moet eigenlijk in, ja, op, op het gebied van e-sport zijn. Dank je wel, man, voor dit gesprek. Ik wens je heel veel succes. Bedankt. Ja, Dat was weer een, uh, een jong ondernemersverhaal hier op CVD TV. En wil je er nou meer zien als je op YouTube zit te kijken? Blijf dan even hangen. Zometeen twee nieuwe heb je zitten luisteren naar de podcast. Dank je wel voor het luisteren. Uh, abonneer je op uh, de podcast. We hebben elke week meerdere nieuwe interviews. Voor nu, dank je wel. Hoi.